De is rond de tent, we voelen ons verwend. Een is rond de tent, we voelen ons verwend. een is rond de tent. Welkom weer bij een nieuwe editie van Finding a Better Way to Live. We zaten op de fiets door Frankrijk, maar nu zijn we weer in ons koude kikkerland. Niet alleen uh, is het hier koud, maar het regent ook. En uh, we laten ons door niets weer houden om bij Niek en Benjamin op bezoek te gaan. A heaven on earth. Wij wonen in een yurt samen. Wil jij uitleggen wat een yurt is? <laughs> is? Een yurt uh, is een ronde tent uit uh, Mongolië. Wil jullie ons de yurt laten zien? Ga. Kun je misschien iets vertellen over? Waarom je in een jurt bent gaan wonen? Het is gewoon heel romantisch. Daar hou ik van. Je wordt zo omarmd door je huis. De natuurgeluiden die je door de jurt voelt en hoort, dat is dat is zo magisch. It's unbelievable to live here. Unbelievable to to feel it in a in a place. You feel super safe, but at the same time you're super connected with the nature. You're actually weak and strong. sterk. Je you, you, you need to find the balance in the two extremes. Every time is something what you need to fix. Every time is something what you need to deal with. An adventure! <laughs> Every day! <laughs> yeah. And uh, yes. it's amazing! <laughs> We hebben stromend water en elektriciteit. In de winter hebben we alleen elektriciteit, geen stromend water. Dus gaan we met onze sherrycan. Elke drie dagen gaan we naar een kraantje toe en komen weer terug. En dan hebben we wel een heel leuk elektrisch pompje. Oh, Dus dan doe je zo daarin duwen ja, en dan kan je wel wat stromend water precies, gebruiken. Precies, dus dat is heel fijn. En uh, Ik heb natuurlijk ook alleen hier gewoond. En... Ik komt er allemaal niet zo goed overzien. Er was heel veel lekkage en ook schimmel uiteindelijk. En oh, het ging allemaal een beetje mis. En um, toen kwam mijn helpt. de Engel. De yeah. Hero came on the White oh, Horse. Yeah. Het is yeah. echt niet niks. En we zijn echt door allerlei processen gegaan, ook met de juurt zo. Maar dat, dat maakt het ook leuk en dat maakt het levend. Dat maakt het yeah. houdt de beweging in, in mijn leven en in ons leven. Ook dat we een keer een storm hadden. <laughs> en dat, dat het voelde alsof we op een zeilschip waren. The trees waren like this. Oh, yeah. standing. Not standing anymore, they were laying bijna. Yeah. And the of was shaking, moving. The cover goes up and Ninka, let's go outside the rope <laughs> over het Hey, yeah. it's still standing. Exactly. Yeah. Sla maar, lieve Oskar. Ik lag echt even heel lekker. <laughs> uh, dit wordt een kritische vraag. Ja, Zo'n zo kachel, is dat, eigenlijk, is dat eigenlijk wel goed om daarop te stoken? Want de deur gaat de hele tijd open, alle warmte is weg. Dus de isolatie is niet al te best. Hoe zien jullie dat? Qua stoken is het gewoon eigenlijk is het best wel vervuiling. We eten alles biologisch en we proberen wel zoveel mogelijk. Um, yeah, uh, duurzaam you also need to take care of so many things here mm -hmm. and there's limit you cannot take care of everything at once we have a lifetime to learn that <laughs> <laughs> so and that's the dat is het soort kind of proces, denk ik. Um... Ja, mooi gezegd. Hoe oh, is dat om altijd in dezelfde ruimte te zijn? Want goed, voor mij is, is dus dat ik best wel persoonlijke ruimte nodig heb. Kan je iets vertellen hoe dat ja. voor jullie werkt? In het begin, de eerste twee weken waren echt zo wennen. En ook dat we gewoon echt toen het dieptepunt van onze relatie hebben bereikt. Gewoon echt, we waren echt aan het zoeken, zoeken, zoeken van hoe doen we dit? En wat het nu heel oh, erg sorry. is, is dat, um, dat we gewoon in gesprek blijven. Dat, dat is het. En helemaal... Oneindig jezelf zijn. Dat is het gewoon. Helemaal jezelf zijn in alles wat er is de editie van Finding A Better Way To Live. Hoe kunnen mensen het Jurt-leven volgen? Wij hebben een Facebookpagina, a Heaven On Earth. En ons ja. kunnen jullie volgen op <laughs> Finding A Better Way To Live, ook heel belangrijk. Wij genieten nog na van de knusheid hier in de Jurt. Nienke Benjamin, ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid. Doei! doei. doei, doei.